dat staat onder toezicht van de provincie en in de sociale media valt altijd uw naam. U bent daar verantwoordelijk voor. Hoe gaat u dat oplossen? Nou, de wet door de financiën is verantwoordelijk voor de financiën, maar gelukkig praten we over collegiale verantwoordelijkheid. De gemeenteraad stelt de begroting vast. het college doet een integraal voorstel aan het gemeenteraad en de wet op de financiën doet een voorstel aan het college. Wat is de situatie? Vlak voordat de begroting werd vastgesteld, ik meen twee weken voor, kregen we de cijfers van de gemeente maar Maastricht over de jeugdzorg en toen bleek dat we 4 miljoen tekort hadden. Dus we konden niet op twee weken nog de begroting repareren. Toen hebben we besloten in het college, op mijn voorstel, laten we anticiperen op de extra middelen die we krijgen van het nieuwe kabinet. Dat was ook ongeveer 4 miljoen. Alleen de provincie accepteert dat niet. Dus de provincie heeft tegen ons gezegd nu, jullie moeten andere denkingsmaatregelen voorstellen, want we accepteren die extra middelen pas, nadat er een de vastgesteld is door het kabinet in een circulaire. Dat zal mee worden. In de tussentijd komen we met een voorstel, voor morgen komen we bij elkaar als college. 1 februari besluit de gemeenteraad van Gedeen over een alternatief dekkingsplan voor 3,5 miljoen euro. Nou, en ik ben er optimistisch over. Uiteindelijk ben je overal verantwoordelijk, dus hoe ga je daarmee om? Voor mij had het niet goed voor de provincie, Hij had gewoon kunnen zeggen van, nou, uh, wij zijn het wel niet mee eens, maar we zien dat er extra middelen komen. Uh, we wachten daarop en als dat niet blijkt, kunnen we alsnog nog praten. dan nou doen ze het andersom, het is hun goed recht. En ik ga, wij gaan daarmee een goede meneer, zodat die begroting sluitend is en niet nog meer belastingen vroeg hoeft te worden, want dat is een slechte zaak.